7 SEO tips voor meer views op YouTube Een video die voor 80% wordt uitgekeken plaatst YouTube hoger in zoekresultaten dan een video die bijvoorbeeld voor maar 20% wordt uitgekeken. De basis is dus altijd een boeiende video. YouTube kijkt ook naar interactie, reacties, likes en hoe mensen je video delen. Stel dus bijvoorbeeld vragen in je video. Onderzoek waar veel op wordt gezocht binnen jouw onderwerp en maak een lijst van keywords. Pas daarop aan de titel van je YouTube kanaal, je video's, keywords, tags, playlists. Vergeet ook niet de beschrijving in je about gedeelte. En stel je standaard beschrijving voor elke video in. En wil je vaker opkomen in gesuggesteerde video's? Verbind je video's dan door middel van playlists. Zo weet YouTube welke video's bij elkaar horen. En zorg dat mensen op je video klikken met een catchy thumbnail. Dit is een van de grootste redenen om je video te kijken. Voor meer details over deze tip ga naar fv.nl/youtubeseo.